En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik dit hele leuke pakketje unboxen. Dus zijn jullie benieuwd wat er in het pakketje zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog En laten we maar snel op beginnen. Oké, okay, dus zo ziet het pakketje eruit. Dat is echt heel... Er zit best wel veel in, denk ik. En ik ga het open doen. Ik ga dat ook open scheuren. Als dat gaat... Oh. Wow, Oké, okay. ik weet niet of jullie dat zien, maar er zit echt heel veel in. Ik ga dat eruit halen. Oké, okay, ja, dat was het. Oh mijn god, hoe leuk! Lezen AWB. Ik zie dat hier opzet: Lezen dus dat is echt heel leuk. Ik ga dat even open doen. Echt heel leuk. Oh my god. De drie zakjes. Zo schattig. als eerst ga ik dit zakje open doen. En hier zit ik kraaltjes in. 2 mm paarse kralen. En 3 mm roze kralen. Echt heel leuk. Dan als volgende zie ik hier nog een zakje. En ik denk dat er ook kralen in zit. Of iets anders. Oh, er zit iets anders in. Ah, en kralen. Dus 3 mm rode kralen. En heel leuke harteskralen. En dan ga ik over naar het laatste zakje. Die heb ik ook even doen. Oh, dat is allemaal zo leuk. Hier zit ook de kralen in, 3 mm kralen. En dan als laatste zie ik hier nog iets insteken. Zeker zal ik even uit. En hier zit een kaartje bij, denk ik. Ook hier zit een kaartje in. Dat kaartje ga ik zo meteen even lezen. En dan zit er nog een heel leuke choker in. Oké, okay, ik heb heel even het papiertje gelezen. Echt super leuk. Er staat, omdat het bijna. Wacht, ik zal het even opnieuw voorlezen. Heel erg bedankt met je bestelling. Omdat het lente wordt en mijn beste bent, geef ik jou de Norali Choker. Veel plezier ermee. XXX Noah. Love you, trouwens, love you more. En ik ga ook zeker aan een account volgen. Ik zal hier ergens een beeld zetten. En dit is de Noralie Choker. En ik ga die er even uithalen. Want echt super leuk. Oh my god, echt heel mooi. Ik ga die ook zeker aandoen. Oké, okay, ik heb die al even aangedaan. En kijk, die ziet er echt heel mooi uit.